Ik ben Rick en uh, ik had wat moeite met voor mensen spreken. Dus uh, mijn mama en papa zeiden misschien moet je iets doen met theater. En dan gaat dat beter gaan. En uh, mijn vriend Jannis zei tegen mij dat hij theater uh, ging doen. En dat was improvisatie. En ik dacht van, uh, dat ik dat wel wou doen. En dan heb ik dat gedaan. En dat was wel leuk. En ik denk wel dat ik nu al een beetje beter kan spreken voor mensen. Maar ik vind dat nog altijd moeilijk. Mijn naam is Wouter Lust, ik ben student uh, pedagogie van Het Jonge Kind. En uh, ik doe heel graag theater. Ik doe het al vier jaar theater. Uh, maar vooral textueel. En ik dacht, ik wil iets nieuws proberen. Ik wil iets nieuws leren ook. Uh, en Jannes en Ine stelden voor, misschien <laughs> improvisatietheater. En ik dacht meteen, fantastisch. Ik kan heel wat nieuwe skills daarbij leren, heel wat nieuwe vaardigheden. Ik ga misschien mijn spel als gewone acteur ook verbeteren. Dus ik was direct... Ja, in en ik hoot met in doen.